Als ik jou dit lot geef, ben jij dan zo iemand die zichzelf al uitrekent? Nou, ik vertel je hoe groot de kans is dat jij daadwerkelijk miljonair wordt. Laten we beginnen met de grote klapper, de jackpot. Hoe groot is de kans dat jij die nu wint? Nou, dat hangt er vanaf hoeveel mensen er meedoen. Of eigenlijk, hoeveel loten er verkocht worden. De grootste jackpot die je in Nederland kan winnen, is die van de Eurojackpot, En je kunt wel zo'n 90 miljoen winnen. Maar ja, de kans dat je die wint is maar 1 op 95 miljoen. Voor de staatsloterij is er natuurlijk de welbekende ndr -loterij. En vorig jaar deden er zo'n 7 miljoen mensen mee. Dat betekent dat je kansen dus 1 op 7 miljoen zijn. En voor de lotto is die kans zo'n 1 op 8 miljoen. Nou, die kans om de jackpot te winnen is dus zeer, zeer, zeer klein. Nog even ter vergelijking. De kans dat je in Nederland door bliksem geraakt wordt is 1 op 3 miljoen. De kans dat je een parel vindt in een oester is 1 op 15.000. En de kans dat je binnen drie keer de juiste pincode raadt van een pinpas is 1 op 3.333. Voor kleinere prijzen van 1 miljoen, is die kans natuurlijk iets minder klein. Maar denk nog steeds maar aan een kans van 1 op 2,5 miljoen. Dan zijn er ook nog daadwerkelijk kleinere prijzen, zoals het winnen van 100 euro, of misschien een extra lot winnen, of zelfs je eigen inleg terugverdienen. En dan uiteraard zijn je kansen wel significant een stukje groter. Maar dit is vooral een truc om mensen jaarlijks te laten meespelen. Want bedenk je, als de loterij meer prijzen uitkeert dan als ze loten binnenkrijgen, dan zouden ze niet meer bestaan, toch? Om loterijdeelname te verklaren, kijken we naar de waarde die iemand hecht aan het winnen van een substantieel bedrag. Je kunt je namelijk voorstellen dat iemand als Bill Gates met zijn enorme vermogen minder een gat in de lucht springt als hij die jackpot wint. Terwijl iemand zoals jij en ik met een gewoon gemiddeld inkomen, daar natuurlijk hartstikke blij mee is. Door te werken zullen wij in ieder geval nooit dit bedrag verdienen. En dus wordt je extra verleid om deel te nemen aan bijvoorbeeld de Eindejaarsloterij. Maar mijn verklaring waarom mensen deelnemen aan loterijen is nog niet compleet. Ik heb je namelijk zojuist verteld dat de kans om de jackpot te winnen in de Eindejaarsloterij 1 op 7 miljoen is. Dat noemen we de objectieve kans dat je de jackpot wint. Maar mensen overschatten die kansen gigantisch. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld gezien een persoon zijn winkans schat op zo'n 1 op 2500. En dit noemen we de subjectieve winkans. Een kans van 1 op 2500 is dus veel te optimistisch. Maar ja, als jij denkt dat dat je winkans is, dan is het natuurlijk helemaal niet zo onlogisch dat je deelneemt aan de loterij. Nou, waarom schatten wij die winkansen nou zo slecht in? Het nadenken over winkansen doen we in het deel van het brein waar je het niet helemaal zou verwachten. Je zou namelijk verwachten dat het gebeurt in het calculerende gedeelte van je brein... ...waar je bijvoorbeeld 1 en 1 is 2 zou uitrekenen. Maar we zien dat bij winkansen je beloningssysteem actief wordt. Dit is het deel van het brein wat ook oplicht als je bijvoorbeeld verliefd bent... ...als je iets nieuws hebt gekocht of als je een like krijgt op social media. Wat ook meespeelt is dat we kansen slechter kunnen inschatten in extreme situaties. Situaties waarin we heel veel kunnen winnen en heel veel kunnen verliezen. Denk erbij bijvoorbeeld aan een terroristische aanslag en de kans dat jij wellicht slachtoffer wordt van terreur. Die kans daarop is piepklein, maar omdat een terroristische aanval breed uitgemeten wordt in het nieuws, kun je je makkelijker voorstellen dat het ook jou zou kunnen overkomen. Dit doen we dus ook als we nadenken over de kans dat we de jackpot winnen. De jackpot winnen wordt breed uitgemeten in de media, je hebt het erover met vrienden en familie... ...en je fantaseert al wat je met het geld gaat doen. Hierdoor vinden wij het aannemelijk dat ook wij de jackpot kunnen winnen. En in de gedragseconomie noemen we dit fenomeen de possibility effect. Het is wel zo dat de een gevoeliger is voor het overschatten van kansen dan de ander. Zo ben ik als econoom toch wat rationeler, terwijl mijn man, een niet-econoom, jaarlijks wel meedoet met die eindejaarsloterij. Mijn analyse is nog verre van compleet, maar toch zou ik nog graag één belangrijke drijfveer willen toevoegen waarom mensen deelnemen. En dat heeft te maken met sociale druk. Veel mensen kopen een lot omdat vrienden, familie, collega's in jouw nabijheid dat ook doen. En het zal je maar gebeuren dat de hele straat een smak geld wint en jij niet. <tie> en dat sociale aspect is dus precies waar de postcode-loterij zo slim gebruik van maakt. MUZIEK maar goed, ik kan je wel vertellen dat het wiskundig gezien een onverstandige keuze is om deel te nemen aan de eindejaarsloterij. Maar dan is dus ook die droom van die eventuele mooie villa, dat onbewonen eiland en die grote auto voorbij. En die droom kan ons ook geluk geven, ook al is het maar voor even. En emoties kunnen we maar heel moeilijk vangen in een economisch model.